We doen elke week op woensdag nu een koffiebreak met. En de koffiebreak vandaag is met Eva Den Heijer. En uh, zij doet hele interessante dingen met uh, games. Dat deed ze al en in, sinds corona doet ze dat op een andere manier. Daar ben ik natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Uh, dus Eva, zou jij jezelf even kort willen voorstellen? Ja, ik uh, ben docent uh, ludodidactiek. Onder andere, ik ben uh, ook nog... Uh, uh... Elders, een ander vak geef ik, maar uh, ik ben docent ludodidactiek aan de HQU, uh, aan de master kunsteducatie. En uh, ik geef dus les aan, uh, met, ja, voornamelijk docenten in uh, voortgezet onderwijs, primair onderwijs en hoger onderwijs. Ja, dus jij bent en, do docentenopleider, ja. dus dat is natuurlijk heel interessant, want ja, dat... Ja, he, uh, klopt. Jij moet het weer doorgeven aan die het weer doorgeven aan. Dat is een, een, mooie, een mooie samenvatting. Um, nou, jij was al bezig met uh, gaming in het onderwijs, heb ik van je begrepen. Ja. Um, en toen kwam corona. Um, ja, ja wat, wat moest er toen gebeuren? Kon het allemaal nog doorgaan? Uh, en zo ja, op welke manier? Nou, uh, we waren net begonnen met het vak. Uh, Ludo-didactiek is overigens uh, uh, onderwijsontwerpen op basis van gameprincipes. Dus we gebruiken heel veel game theorie. En uh, in het vak worden onze studenten eigenlijk ontwerper uh, van hun eigen onderwijs. Um, en dat zijn ze meestal niet gewend. Um, dus dan moet er heel veel gebeuren eigenlijk. Er moet heel veel literatuur gelezen worden, maar er moeten vooral heel veel, uh, veel spellen gespeeld worden. En uh, gelukkig hadden we al heel veel theorie ook op filmpjes. Um, daar kan ik misschien even iets... Tenminste, we hebben een hele metrokaart waarin we de filmpjes ook aan elkaar verbinden. Misschien kan ik dat even laten ja, zien. Um, even kijken of ik hem dan heb. Nee? Ja. Ja, zeker. Hier. Nou, nee. Kijk ja. Nou, dit is... Uh, uh, uh, een onderdeel wat ze gelijk al krijgen aan het begin van de les, dus dat hadden ze gelukkig al. Dus ik kon hier uh, uh, naar hartgelust uh, filmpjes kijken. Maar ze moesten ook veel lezen en aan het begin van onze uh, uh, module krijgen ze allemaal uh, een, het tentamen en dat is een spel. En dat is uh, allemaal uh, educa uh, educatie, uh, uh, literatuur over games, uh, uh, uh, spellen en het idee is van ons vak is namelijk dat ze zelf wel iets gaan ontwerpen ook maar dat ze die literatuur die we hanteren en de theorie uh, dat ze die kunnen verbinden aan hun eigen project um, dus um, ze krijgen dit spel aan het begin um, en dan uh, dit is het tentamen dat uh, daar sluiten ze mee af dat ziet er zo uit um, live allemaal uh, op de werkvloer en um, Tijdens dit tentamen ben ik altijd in het buitenland in elk geval. Uh, dit doen ze zelf. Um, maar goed, er moest dus veel gespeeld worden. En hoe doe je dat nou in een uh, lockdown-situatie? Um, en toen, zijn we, uh, toen ben ik eigenlijk de post, uh, de post gaan benaderen, zeg maar. Of tenminste, alle spellen zijn over de post gegaan. Uh, dat onder andere. En ik ben zelf als een malle gaan verzinnen van, ja, uh, en zoeken naar platforms waar, um, ja, waar mensen uh, samen konden komen online om spellen te spelen. En zo kwam ik eigenlijk op Roll20. En dat is dit. Um, en daar kunnen ze gewoon eigenlijk uh, uh, kaarten schuiven, oh, aan elkaar leggen. Dat is precies ook wat we willen. Oh, he, nou, het gaat niet helemaal van harte nu op dit moment, maar in geval het idee is dat ze hier uh, toch uh, kunnen spelen met elkaar. Um, dat. Ja, mooi. Maar het moet natuurlijk ook uh, zelf uh, maken. Uh, en uh, dat uh, dus eigenlijk is een onderdeel, groot onderdeel van ons vak is dat ze, oh, oh zie je, dat ze uiteindelijk uh, zelf iets maken. Dat is een projectkaart wat je daar ziet, dat is een eigen project. Die moeten ze aan de kaarten verbinden, die op tafel liggen. Dus eigenlijk aan de theorie. Ja. Um, en dat ziet er dus zo uit, dus dat is eigenlijk allemaal papier. Dat is helemaal niet online. En wij dachten toen ook van, oh, hoe gaan we dit nu doen? Want het idee is ook dat ze gaan playtesten. En dat doe je ook op deze manier. Nou goed, dus de post en een uitkomst uh, en de printer. Want um, je kunt natuurlijk ook bestanden opsturen en uh, zelf uitprinten en knippen en plakken. En zo uh, zijn we dit eigenlijk, uh, is dit eigenlijk prima nog gegaan en hebben onze studenten echt hele goede spellen nog kunnen kunnen maken. Ja, dit is dus live, maar we deden dit nu allemaal via Zoom in kleine breakout rooms. En uh, dan kun je toch nog met elkaar dingen overleggen en ja, dan word je zelf een beetje game master. Maar uh, dat hoeft niet altijd. Ja, soms bleek Zoom eigenlijk een prima uitkomst te zijn om te kunnen spelen met elkaar. Uh, juist ook in die kleine breakout rooms. Dus um, ja, ik, uh, het, ik ben eerlijk gezegd erg tevreden over hoe het is gegaan okay. uh, het afgelopen jaar. Ja, uh, nu... het, klinkt, het klinkt heel erg als uh, ja, je hebt een niet zo heel traditioneel vak. En met de met, met nee, live elementen. Niet. En dat moet je dan ook nog allemaal, hè? want dit ging wel even, meer, even verder dan alleen maar een hoorcollege online zien te krijgen. Ja. Maar het is dus heel goed ja. gelukt voor jouw gevoel. Ja, het is heel goed gelukt voor mijn gevoel. En wat, wat ik met name eigenlijk dus heel uh, uh, leuk vond, was dat toesturen over de post. Mm -hmm. uh, en dan kreeg je, uh, mijn vak is dan vrijdagochtend. En dan kreeg je op woensdag kreeg je een pakketje binnen en dan, dan, dan wist je al van oh, wat leuk! Dit gaan we vrijdagochtend gaan we dit uh, uit uh, gaan we dit bekijken. Maar ik kan nu al, ik heb het nu al in handen. En het leuke is, is natuurlijk dat op het moment dat je, dat je les ook klaar is, dan heb je nog steeds die kaarten in je handen. Dus je bent niet helemaal weg. Die nee. vak is niet helemaal verdwenen. Nee. Je, ja, je hebt nog iets tastbaars, zeg maar. Ja. Dus. Uh, ja, ik, ik had het gevoel dat die combinatie... Uh, uh, ik, gisteren ook weer heb ik een hele stapel post uh, toegestuurd naar mijn studenten. Uh, zodat ze kunnen knutselen en thuis kunnen prototypen. Um, ja, en ik denk dat dat eigenlijk wel goed werkt. Ja. Ja. En, en, en ook, zeg maar, de, nou ja, jij, jij voelt je dus blijkbaar wel verbonden met de studenten. Maar je, hebt ook, je communiceert ook veel met ze, begrijp ik. Uh, ja. In teams, ja. uh, in allerlei out, uh, breakout rooms. Studenten onderling, hebben die, dan ook, die werken ook veel samen of moeten ze individueel aan die opdrachten werken? Nee, nee juist heel veel samen. Wat ik merk is, omdat we uh, nu leerteams dus maken, uh, uh, um, en ze hebben zichzelf ook uh, echt een, een profiel gegeven, en, uh, um, dus oh ja. ze zijn ook... Uh, de, de, bijvoorbeeld, uh, ik heb een, uh, een, een team dat heet Clyde, en een team dat heet Bonnie. En samen zijn ze winnen ze ook nog Bonnie en Clyde zijn, zodat ze, ze af en toe ook nog elkaar kunnen zien. Um, en uh, zij hebben een vast moment ergens in de week dat ze met elkaar uh, samenkomen om spellen te bespreken, en, en ontwerpen te bespreken. En, uh, en, uh, en, en literatuur te bespreken. Dus. dus um, uh, ik heb het gevoel dat zij uh, nog veel meer met elkaar verbonden zijn dan ik met hun. Um, en uh, if, uh, if, uh, ik, heb, uh, ik heb het gevoel ook dat het erg goed werkt. Dat het uh, nog meer versterkt doordat ze zich zo met elkaar verbonden voelen. Ja, oké, okay, nice. Ja. Uh, uh, het klinkt als uh, dat je behoorlijk veel tijd uh, in alles hebt, aan alles hebt besteed om, ten eerste om het om te zetten naar de online variant. Um, maar ik denk ja. dat het nu ook nog steeds wel heel veel tijd kost. Ja, nou, nou is het vooral de, de opzet ervan. Uh, dus je bent vooral eigenlijk heel erg... Ik ben heel veel uh, tijd kwijt geweest aan, uh, aan de eerste twee, drie uh, lessen. Mm -hmm. uh, juist om te uh, zorgen dat alles die goede banen uh, uh, komt, en dat ook mensen dus ook een leerteam worden, en die voorbereidingstijd um, en de opzet van de, bij de online bijeenkomsten, daar moet je ook wel even een goede, echt een goed schema van maken, ook goed bedenken van hoe komen de uh, je studenten binnen, um, wat hebben ze meegenomen van de afgelopen week, en we communiceren ook nog veel via Project Campus dan nog, uh, uh, ook zo'n platform, uh, dus en dan, ze zijn wel aan de slag geweest, dus daar heb je ook nog wel. Uh, uh, dus je moet tussen je, uh, je bijeenkomsten, je lessen, moet je eigenlijk nog wel even online of even contact hebben gehad. Um, en daar, ja, daar gaat tijd in zitten, ja. En ook de post. Dat het, ik, ik ben gisteren wel, ja, ik heb echt pakketjes lopen maken. Ja, dan ben je wel even, nou, een zoet weer ja. ook extra. Dus. Ja, Absoluut. zeker. Er gaat meer tijd in zitten dan een gewone les geven. En, en, ja. en, en als je nu denkt, van, ja, je hebt het nu zeg maar, naar de online variant gebracht. Kan je dat dan volgend jaar makkelijker weer inzetten? Is dat, is dat dan misschien... Uh, nou, er zijn zeker wel... Uh, kijk, we hadden natuurlijk al die filmpjes, dus dat is helemaal super. En dat deden we al, dus dat, zou, dat blijft er altijd in. Uh, maar ik denk die leerteams... Uh, ook. Gaan we, uh, die gaan we doorzetten. Okay. Um, uh, omdat dat, je merkt gewoon dat dat gewoon goed werkt. Doordat ze uh, al een klein uh, clubje zijn. Mm -hmm. Met elkaar kunnen sparren. Uh, dat werkt gewoon beter dan dat je dat in je eentje moet doen. En dan weer van les naar les uh, gaat doen. Dus dat gaan we daar echt wel in houden. Okay. Dus, uh, ja, er zijn absoluut uh, nieuwe elementen die we door corona nu echt wel erin uh, gaan houden, al is het offline onderwijs trouwens. En het is natuurlijk wel zo, want ik vind wel dat uh, ik haal toch de meeste energie weer uit het fysieke contact met de mensen. Gewoon ja, uh, een grapje, grapjes kunnen maken. En uh, dat probeer ik online ook wel te doen. Um, en, um, en vooral ook uh, veel uh, in te zoomen op dat mensen plezier moeten hebben. Uh, en het niet zo zwaar moeten maken voor zichzelf. In dat had. verband heb ik eigenlijk altijd nog wel één afsluitende vraag over plezier gesproken. Ging, ging er nog wel eens wat mis bij je? Waardoor je dacht van ja, dat ging mis, maar ach, ik moest er ook eigenlijk wel om lachen. ja, aan, aan de lopende band gaan er dingen mis. Ja, dan, ding niet. Uh, ja dan, dan knalt je week niet eruit bijvoorbeeld. Dat gebeurt me eigenlijk wekelijks. Oh. <laughs> uh, dat weten mensen dit nu ook. Um, ik heb uh, daarom ook altijd een, een co-host en ik, doe, ik, doe, uh, ik heb ook gelukkig hele goede collega's die, die, uh, die er altijd bij willen zijn. Uh, dus dat, dat helpt. Mm. En uh, ja, wat gaat er mis? Ja, nou wat gaat er mis? Ik weet niet of je het echt over... Ja, dat is onderwijs. Ja, het gaat niet altijd... Het gaat niet altijd als gepland, soms wel en dat is echt helemaal tof. Uh, maar ik denk dat je gewoon in, in contact moet blijven met de mensen om te kijken van hé, hey, um, gaat het allemaal nog wel? Want ik kan wel van tevoren een heel programma uh, verzinnen, maar of dat allemaal in je hoofd gaat nog, dat ja, je, ja, je kunt zoveel winnen. Dus je moet dat blijven, uh, uh, je moet blijven schakelen en uh, blijven communiceren. Dat ja. is, uh, ja. Belangrijk. Super. Ik, uh, nou ja, ik, ik krijg eigenlijk bijna zin om het spel zelf te gaan spelen, maar ik heb helemaal geen achtergrond in de kunst. Dus ik, uh, ik, geen nee, niets, nee, maar niets. ik kan je zo uitnodigen. Ja, ja, misschien moet ik dat doen. Uh, heel erg bedankt voor je, voor je leuke verhaal. Uh, nou, ik ga er een mooi uh, uh, artikel van maken op de, op de communitypagina online binding van Surf. En uh, nou ja, dat, uh, dat uh, kan iedereen dan bekijken. En we kunnen dit filmpje natuurlijk. Nou, dat hebben ze dan al helemaal bekeken. Even bedankt en uh, misschien tot de volgende keer. Uh? Yes, tot de volgende keer. Tot ziens.